En doordat we die brede inzichten hebben, dus in onze klanten, maar ook in de markt en ook vanuit onze eigen organisatie, zijn we daarmee echt wel een, een, een kennis- en een sparringspartner voor de business geworden. En dat maakt dat we niet alleen uitvoerder zijn van, van plannen, maar ook dat we ze mede initiëren. Uh, zoals strategische vraagstukken, zoals uh, propositie- en positioneringsprojecten. Uh, ja, Hiep, hiep, hoera! Het is vandaag reden voor een feestje. Hello Masters bestaat twee jaar en dit is onze dertigste aflevering. Wij hebben veel CMO's en ondernemers mogen interviewen over het snel veranderende marketinglandschap. En daar zijn we erg trots op. Ook hebben we een ander leuk nieuwtje. Het is het begin van onze samenwerking met Frankwatching. Samen gaan we Hello Masters naar een nog hoger niveau tillen. Frankwatching is natuurlijk een enorm geliefd platform waar dagelijks content wordt gepubliceerd over media, marketing en digitale trends. En ook kan je er trainingen en events bijwonen. Nou, dit alles vieren we vandaag met Maud Pinkers. Zij is de head of marketing bij Triodos Bank. We hebben het vandaag uiteraard over duurzaamheid, bankieren en natuurlijk ook marketing. Vergeet je niet te abonneren op Hello Masters via Apple Podcast en Spotify. Zo krijg je iedere twee weken een notificatie voor een nieuwe podcast. In de volgende Hello Masters praten we met de marketingdirecteur van Ace Tate. Heb jij een vraag voor onze masters? Stuur ze dan in via onze LinkedIn pagina of Instagram. Veel luisterplezier! Welkom bij een nieuwe Hello Masters en vandaag met een hele bijzondere gast, Maud Pinkers. Zij is hoofdmarketing bij Triodos Bank. Triodos is een van de meest duurzame banken ter wereld. Je kunt er betalen, sparen, beleggen, een zakelijk krediet of een hypotheek afsluiten. Sinds 1980 is de Onafhankelijke en Groene Bank uitgegroeid tot ruim 700.000 klanten. Even een paar feiten op een rijtje. De bank beheert ongeveer 18 miljard aan Activa en is actief in vijf landen. Uh, in 2020 heeft zij ook de titel Meest Duurzame Merk van Nederland binnengesleept uh, Uit het onderzoek van Kantar Brand Z. Nou, dan gaan we even over naar Mout. Mout, van harte welkom bij uh, de Hello Masters. We zijn heel blij dat je er bent. Um, je bent uh, eigenlijk van brandmanager naar Consultant tot HR Manager en uiteindelijk Head of Marketing uh, gegroeid. Mooie carrière. En je hebt in 15 jaar ja, een heel veelzijdig uh, repertoire uh, opgebouwd. Uh, je begon als uh, consultant bij VDOE, Ernst Young. Uh, en daarvoor was je brand manager in uh, Fast Moving Consumer bij Alpro. Uh, waarbij je marketingstrategie en activatie van een plantaardig zuivelmerk. Dus mag ik al concluderen, Maud, dat uh, sustainability een belangrijke uh, rode draad in jouw carrière tot nu toe geweest is? Steeds meer inderdaad. Dus ik ben als consultant begonnen bij VODW. gewoon omdat mij dat toen heel leuk leek om heel verschillende zaken te zien. En vanaf het moment dat ik inderdaad een traject deed bij e-concern destijds, is dat duurzame zaadje inderdaad geplant. En vanuit Alpro is dat zo doorontwikkeld tot bij Triodos inderdaad. Ja, ja geweldig. En je zit sinds in 2018 bij Triodos, dus nu drie jaar. Jij bent er ook gestart als head of marketing, toch? Ja. Klopt. Inderdaad. Ja, ja. ja. Oké. Okay. Nou, we zijn heel blij dat je er bent en uh, we hopen in deze Hello Masters uh, nou, veel te leren over uh, ja, de intersectie tussen duurzaamheid, banking en, uh, en marketing. Um, Hé, hey Mout, vertel eens wat over je achtergrond. Waarom uh, doe je wat je doet? Nou, ik heb een uh, brede interesse. Uh, op de middelbare school had ik ook een heel breed pakket. Dus ik had aan de ene kant wiskunde B en natuurkunde, maar ik had ook Grieks en kunstgeschiedenis, dus uh, echt een beetje die twee hersenhelften allebei. Um, ik hou ontzettend van afwisseling, ik ben ook ontzettend altijd op zoek naar nieuwe inzichten, nieuwe impulsen en ja, vandaar dat uh, ook die eerste job als consultant daar heel goed bij aansloot, om, om gewoon een heel brede, brede basis te hebben, veel verschillende bedrijven en trajecten uh, te zien. Um, en uh, daar komt ook wel bij dat nou, wat je net al zei, is dat ik wel uh, ...het wel belangrijk vindt in, nou, in al die uren dat je werkt, dat je wat je doet ook... ...bijdraagt uh, aan een betere wereld, omdat dat ook gewoon kan. En uh, ja, dan word ik blijer als ik de wereld in die tijd gewoon een beetje... ...mooier kan maken dan, dan dat ik een, paar, een, een klein groepje shareholders... ...of stakeholders alleen maar rijker maak. Dus dat is uh, voor, en voor mij ook een belangrijke. Ja, en ik ben gewoon op mijn best en op mijn gelukkigste als ik uh, ja, mijn hart... ...en mijn hoofd kan combineren en denken en doen. Uh, en dat komt bij, bij Triodos uh, komt dat allemaal heel mooi samen. Uh, dus uh, met een team die strategie ontwikkelen, maar die ook echt uitrollen. Uh, en daar uh, nou ja, zowel inhoudelijk als persoonlijk uh, uh, ja, aan te kunnen bijdragen. Dat past heel mooi. En dan ook nog bij zo'n mooi duurzaam bedrijf met zo'n mooie missie. Dus dat is een hele mooie combinatie, ja. Nou Super, dus je zit echt goed, uh, goed in je vel, uh, of goed op je plek als ik uh, zo hoor. En je hebt ook best wel een brede ervaring. Hè? Je gaf wel aan in je, in je studie was je eigenlijk een soort van polymath. Hè? Je kan een heel breed uh, interessegebied. Maar ook zeg maar, in je carrière heb je een HR, Brand Management Consulting en, en nu binnen banking. Um, zie je zeg maar, uh, ook daarin een soort van rode draad of, of misschien een aantal learnings uit deze werelden die je nu samen kunt brengen in je huidige rol? Ja, het, ik denk wat, wat eigenlijk ook wat je ook doet, het begint altijd bij de klant, bij de mens. Uh, klanten, medewerkers, het zijn allemaal mensen. Um, dus is dus denk ik heel belangrijk om te kijken, waar, wat zijn de behoeftes? En wat ik ook zeker um, in consultancy vanuit het begin heel erg heb geleerd is, wat is de vraag achter de vraag? Vaak kwamen destijds ook klanten bij ons van, ah, ik wil een nieuwe propositie, een nieuwe positionering. Maar wat wil je echt? Wat zit daarachter? En dat... Dat geldt, denk ik, en ja, al die 15 jaar is dat wel een, een, een, ja, is dat een van de belangrijkste dingen die je overal goed, die ik met me meeneem. Um, dat je echt met elkaar in gesprek bent en echt weet wat er speelt en ook niet uitgaat van je eigen aannames. Dus goed luisteren naar elkaar. Dus dat is er één die, uh, die, die overal in terugkomt. Um, een andere is dat je, wat ik heel belangrijk vind, om die buitenwereld continu naar binnen te brengen. Dat sluit eigenlijk aan bij dat eerste punt, maar ik denk dat het super belangrijk is als merk, ook als consultant, ook als HR maar en, en als bank, um, dat je gewoon relevant bent en blijft voor al je stakeholders. Dus weet wat er speelt. Weet wat er speelt bij je klanten, bij de, in de markt en, en hoe jij je als merk of als bedrijf toe verhoudt en ook waar je weer moet, nieuwe stappen moet zetten om relevant te blijven. Dat, dat was het tweede. En ik denk wat ik heb ook al zeker vanaf het begin heb, heb, heb meegenomen vanaf die eerste job als, als consultant, wat ik uiteindelijk ook tien jaar bijna heb gedaan, um, is het echt wel waardevol om afstand te blijven nemen. Om relevant te blijven, om het grotere geheel te blijven zien en ook de volgende stap te kunnen bepalen. En ook als je eenmaal zegt van dit is waar we naartoe willen en dit vinden we belangrijk om daar ook uh, de energie en de aandacht op te richten. Uh, ook om de, en de middelen daarvoor vrij te maken. Omdat je ook echt van de ruimte krijgt om het echt te laten vliegen. En ja, vanuit consulties is dat soms wel makkelijk. Want dan kom je binnen omdat een opdrachtgever heeft bedacht. Hé, hey, dit vind ik echt belangrijk. Hier ga je mee aan de slag. En dat is dan ook je enige focuspunt. Um, maar het is minstens zo belangrijk in de rol die ik nu heb. Waar duizenden en één dingen spelen. om voor jezelf heel erg te bepalen van. nou, maar hier willen we het verschil maken. Dit gaan we, hier gaan we ruimte voor creëren en aandacht. Uh, en dan is mijn ervaring dat dan ook de zaken echt kunnen gaan vliegen en succesvol kunnen worden. Dat je zelf ook ja. succesvol kan maken. Dat nou, vind ik een heel interessant uh, punt wat je nu aanbrengt. Want de rol van uh, marketingleider is um, best complex. He, je zit op uh, strategie, operatie en tactiek eigenlijk uh, continu. En er verandert ja. ook zoveel. Dus het lijkt me heel leuk als we straks uh, wat verderop in de podcast uh, even wat meer gaan uh, praten over hoe jij dat uh, zeg maar samenbrengt in, uh, in evenwicht. Um, yes. Ik lijkt me nu leuk om eventjes, uh, ook nog in het kader van uh, de korte kennismaking, um, even een paar rapid fire uh, vragen te stellen. Um, wat is je favoriete social media kanaal? LinkedIn. Ah, En waarom? Uh, omdat ik het een krachtig netwerk vind. Um, ik had gisteren nog een call met een oud collega van echt ja, bijna 15 jaar geleden, die mij, die mij even een vraag via LinkedIn stelde over een bepaalde ervaring met een bureau en dat ik dacht, nou, zo brengen, we spreken we elkaar weer en kun je elkaar ook weer, weer verder helpen. Dus ik vind mm -hmm. dat, uh, en tegelijkertijd, dus dat is persoonlijk uh, denk een krachtig een kanaal en ook voor, uh, voor ons als, uh, als bedrijf is het een platform waar je, je op, op verschillende manieren, uh, ook je visie en ook, maar ook voor je recruitment, uh, denk ik, jezelf goed kan positioneren. Ja, ja, helder. En wat is je favoriete marketingkanaal uh, die je in je in je brede mix binnen Triodos uh, neerzet? Het favoriet. Ik denk dat wat ons best wel uniek maakt, en dat krijg ik ook al, altijd terug van onze klanten. Dat is niet per se een marketingkanaal als een saleskanaal, want we gebruiken het helemaal mm -hmm. niet als saleskanaal, maar het maakt ons wel echt onderscheidend is onze klantenservice. Uh, mm -hmm. De mensen van Triodos, zoals we ze noemen. En wij hebben mm -hmm. geen uh, chatbot. We hebben uh, hoogopgeleide professionals die aan de telefoon zitten, uh, echte mm -hmm. mensen, die echt oprecht geïnteresseerd zijn in onze, onze klanten. En die uh, van elk gesprek kunnen kijken van hoe, hoe, hoe maken we verbinding en hoe, hoe, hoe helpen we onze klanten zo goed mogelijk. Um, mm -hmm. En dat vind ik echt heel bijzonder. En juist in een digitale mix is dat denk ik, een hele, hele belangrijke aanvulling daarop. Mm -hmm. Ja, helder. Mooi verhaal ook. Um, hey, en, um, we leven natuurlijk ook in een wereld met duizenden verschillende marketingtools. Uh, die, die steeds belangrijker worden. Vooral in de tijd waarin we nu allemaal uh, vanuit huis werken, of een groot gedeelte. Uh, wat is jouw uh, favoriete tool om uh, nou, ja, te gebruiken binnen je team? Een belangrijke tool tool voor ons zijn onze klanten-dashboards, uh, mm -hmm. die we onlangs, nou onlangs alweer het afgelopen jaar steeds meer gaan optimaliseren zijn, waarin we continu kunnen zien wat zijn de resultaten van onze klanten, hoeveel klanten zijn we met welke producten, wat is de overloop, wat is de groei, allerlei trends waar iedereen ook in het team bij kan en waar we uh, ja, continu met elkaar kijken van hé, hey, doen we de goede dingen? Moeten we ergens ingrijpen? En dat vind ik zelf ook, nou, misschien ook al vanuit het verleden... een heel fijn gevoel om dat overzicht te hebben... en, en met elkaar ook het, dezelfde taal erover te kunnen spreken. Ja, helder. Um, laten we even schakelen en ietsje dieper duiken in uh, Triodos de Bank. Want uh, het is momenteel een behoorlijke trend om duurzaam te roepen... als uh, onderdeel van, uh, van, je, van je merkwaarde. Uh, maar Triodos doet dat al sinds uh, 1980. Um, wat betekent duurzaamheid uh, voor de Triodosbank? En het zou leuk zijn als je misschien wat voorbeelden kunt noemen. Ja, ja voor ons um, betekent duurzaamheid eigenlijk. Eigenlijk is voor ons duurzaamheid heel erg simpel: uh, dat is geld laten werken aan een mooiere samenleving. Dus dat uh -huh. gaat niet alleen over groen of over biologisch of over windenergie, klimaat, maar dat gaat ook uh, over uh, eerlijk sociaal, inclusiviteit, mag iedereen meedoen. Krijgt iedereen gelijke kansen. Mm -hmm. uh, en ik denk dat het verschil is met andere banken in elk geval, is dat wij duurzaamheid er niet bij doen. Het is geen aparte afdeling. Het, het is de mm -hmm. reden dat we zijn opgericht uh, in 1980. Uh, destijds, de oprichters hadden het gevoel, 40 jaar geleden, van hé, hey, er zijn hele goede ondernemers... Die, uh, die juist een, een, een heel graag een lening, vinden, die een lening nodig hebben of die gefinancierd moeten worden. Maar die bij de normale geldverstrekkers geen antwoord kregen. En daarvan ja. hebben wij gezegd van, goh, wat, wat hebben we dan nodig om die ondernemers juist uh, dat zetje dat dat, uh, dat in de rug uh, te geven. En ja. is de bank ontstaan. Destijds kon je nog wat makkelijkere bank oprichten dan nu. Maar dat is eigenlijk gewoon de ja. kern van ons bestaan. Um, en dat geldt, nou, dat, dat, dat is nog tot op de dag van vandaag. We hebben daar producten bij, maar uh, ja, die ondernemers die het verschil maken en hen verder helpen, dat is uh, de, ja, de kern van onze missie. Um, en dat uiteraard verbreed. Um, en dat zit ook in hoe we georganiseerd zijn. Dus dat is niet alleen aan, aan, het, aan, het, aan de bedrijfsvoering, maar dat zit ook... In dat je duurzaam met je mensen omgaat. En wij waren de eerste bank die niet aan bonussen doet, omdat wij niet geloven in die incentive. Uh, okay. En dat als je echt de goede dingen wil doen, dat er een bonus helemaal niet uh, voor nodig is. Okay. Um, ik vind het ook belangrijk dat uh, de medewerkers die we aannemen ook een hele goede verbinding met die diepe missie uh, houden. Mm -hmm. dus wat we, we hebben elke maandag bijvoorbeeld uh, MMM, de maandagmorgenmeeting. meeting. Nou is die uh, nou, bijna al een jaar uh, de Monday uh, middag meeting. <laughs> Omdat het middags <laughs> op, op afstand is uh, yeah. via Teams. Maar daarin uh, staan, uh, ja, daar zitten we met het hele bedrijf bij elkaar binnen Nederland, waarin we ook een ondernemer elke week centraal hebben, door, uh, de, dus dat we met elkaar kennis en ervaringen uitwisselen. Zodat en mensen juist, ook zeker nu op afstand, heel erg verbonden blijven met die missie. Ja, en hoe um, herijken jullie zeg maar, uh, die duurzaamheid? Want we, uh, we opereren in een steeds snel, meer snel veranderende wereld. Um, ja. hè, duurzaamheid uh, ja, kan zich op verschillende manieren natuurlijk een, een invulling geven, zoals je ook al aangaf. Maar bij jullie is het echt de core van je identiteit. Um, maar hoe bepaal je dan de prioriteit zeg maar, waarbinnen je dan acteert? Want het, zijn natuurlijk, het is natuurlijk een heel breed domein waarin je kan, uh, kan opereren. Klopt. Um, en we, we, we vinden ook, we zijn om onze stand verplicht dat we ook die frontrunner moeten zijn. Dus wij waren destijds de eerste die een, een, een windmolen financierden voordat dat uh, in de breedte werd gedaan. Dat was nog heel spannend. Uh, en te, en ja, nu zie je dat iedereen uh, wind, uh, windenergie financiert. En het, dat geldt natuurlijk inderdaad uh, nu op andere fronten. Nou, wat ik, ik daar straks ook zei, bijvoorbeeld de sociale inclusie. Uh, mm. Is nog een, een vlak wat redelijk onontgonnen is uh, bij onze uh, con concurrenten, concurrentier con collega's, waar wij ook het heel belangrijk vinden om dat soort initiatieven uh, te financieren. Dus we zijn altijd ook wel op zoek naar wat zijn nou die nieuwe vormen van, van duurzaamheid en hoe kunnen we net ook weer die stap, die frontrunner blijven, ook om het ijs te breken voor de anderen uh, ja. en zorgen dat bepaalde duurzame richtingen groot worden. En, Um, ja jouw vraag over van ja, hoe zorg je dan dat je dat blijft doen, maar ook focus houdt. Ja, dat is een continue uitdaging um, om te bekijken van hé, hey, ja, waar zetten we veel energie op, uh, maar ook hoe blijven voorop lopen. Ja, helder. Ja, want ik kan me ook voorstellen dat jouw team uh, ook een belangrijke rol samen met bijvoorbeeld strategie heeft om, zeg maar, de, de, de trends, de, gevo de gevoelens, de emoties die leven in de maatschappij rond bepaalde thema's, om die naar boven te krijgen en dat dan uh, te agenderen als eventueel andere thema's. Je had het net over inclusiviteit wat betreft financiering. Nou, je ziet bijvoorbeeld in de start-up zien dat vrouwen en vooral uh, vrouwen met een niet-witte achtergrond, uh, dat die ontzettend moeilijk uh, geld kunnen krijgen. Het is toch voornamelijk vanuit de VC-wereld. Um, hey, dat, dat is ook een trend wat door middel van heel veel onderzoek en een aantal kwartiermakers de afgelopen jaren uh, heel erg naar boven is gekomen. Uh, hoe doen jullie dat, zeg maar, om, om dat soort uh, nou ja, gevoelens in de samenleving, om dat soort ja, trends naar boven te krijgen? He, gebruik je dan bijvoorbeeld het marketing ook tools als social listening? Of hebben jullie meer uh, klantgroepen, focusgroepen, waarin jullie dat soort dingen ook vanuit de community naar boven halen? Ja, we, we krijgen daar ook vanuit klanten inderdaad veel, veel ook over terug. We hebben ontzettend betrokken klanten um, en die, die, die daarin met ons, met ons meedenken. Uh -huh. um, we werken samen en het is, echt, het is niet alleen het vlak van marketing. Het zit ook heel erg in onze uh, de mensen die in onze sectorteams uh, werken. Dus in de sectorteam van onze zakelijke dienstverlening die echt op een specifieke sector zich richten en kijken: hé, hey, wat speelt daar? Maar ook uh -huh. onze economen, dus verbonden aan de bank, um, yeah. uh, brengen dat naar binnen en daar hebben we met elkaar het gesprek over. Uh, en wat, wat vinden we daar dan ook belangrijk en wat zouden wij moeten doen? En nou, inclusiviteit is wel een mooi, uh, mooi voorbeeld. Uh, dat speelt natuurlijk ook, Helemaal is het Black Lives Matter, uh, is dat als je het hebt over uh, culturele afkomst en wat maakt dat dat je je, je kansen in de maatschappij uh, verhoogt of misschien wel verlaagt. En dat is ook voor onszelf als, nou ja, wij zijn een behoorlijk witte bank. Mm -hmm. uh, als je kijkt naar de mensen die er werken, dat we ook elke keer wel de reflectie maken, ja, maar hoe doen wij het dan? Want we ja. financieren ja. dit soort uh, initiatieven, maar wat vinden wij uh, hier nou van? En, um, nou, de inclusiviteit is, is, is dus echt wel zo'n onderwerp waar we zelf ook nou, veel gesprekken met elkaar op voeren en waar, het, waar we ja echt nog af en toe ook wel zoekende zijn en ons ook al zeggen: maar, ons hier ook kwetsbaar in opstellen, want we hebben het hier zelf ook nog niet uh, helemaal. Zoals je het qua, nou, we werken veel vrouwen bij Triodos Bank, ook veel vrouwen in managementposities, dus dat zit wel goed, maar andere culturele achtergrond. Dat kan echt nog wel beter. Mm -hmm. um, en wat we, wat we ook nu gaan doen is, uh, we hadden gisteren daar ook een, een meeting over, is met onze kerstverse diversiteit en inclusie uh, officer, dat is een collega. Zij is een dame met een donkere huidskleur. Um, die heeft het ook geagendeerd uh, bij ons. Gaan we een podcast maken, een vierdelige podcastserie, waar we samen met haar op zoek gaan naar wat betekent dat nou? Wat betekent dit nou uh, voor duurzame... Duurzaam, maar inclusiviteit, wat betekent dit voor haar en ook voor de bank? En ja, met een aantal uh, uh, ja, partners en ondernemers die wij ook financieren. En gaan we, dat, uh, ja, gaan we die podcast uh, opzetten om ja, ook ja. met elkaar te gaan ontdekken wat kunnen we daar beter in doen? Ja, interessant. Dus dan is het niet zozeer dat je het gebruikt als een, uh, een marketinginstrument om aan te tonen van wij, uh, wij doen van alles. Maar dat kan vaak, wat je ook eerder zei, een beetje een isoleren. Uh, afdeling zijn, hè, wat meer vanuit ja. PR of uh, whitewashing, uh, in dit geval, uh, neergezet wordt. Um, jullie gaan eigenlijk in een soort van discovery waarbij je kwetsbaar opstelt en meer gaat verkennen, als het ware, uh, wat er leeft in de maatschappij door middel van uh, iemand in je, binnen de bank die daarvoor uh, is aangesteld. Ja, voor dit, voor ja. dit onderwerp zeker. En ja. het is ook omdat het zo e het is, dit gaat echt over de kern van mensen en, en, en wie ben je en, en, en het gaat echt over kwaliteit. Echt kwaliteit van leven. Als je het hebt over duurzame energie, wat ik net zei, ja, dat is veel meer technisch. En daar houden we ja. gewoon bij. Wat zijn nieuwste ontwikkelingen in de markt? We hebben we een breed netwerk? Wat gebeurt er in het buitenland? Wat vinden we interessant? Dat is, ja. dat, dat is ook een, een zoektocht. Alleen, alleen is die, nou ja, ik denk waar we het net over hadden, dat is echt, dat raakt het diepste de van, van, van een mens. En dit is wat meer, ja. dat is wat abstracter. Maar gaan we gaan wel met elkaar kijken. Wat is onze visie? Wat is onze brede visie? Wat is onze visie op die. Energietransitie uh, hebben we ook uh, collega's die uh, bijvoorbeeld voor Nederland deelnemen aan het klimaatakkoord uh, mm -hmm. uh, voor, vanuit de overheid. Dus het is ja, precies wat jij zegt. Het is, heeft het eigenlijk nou, niks met marketing te maken. Of het heeft alles met marketing te maken. Het is de kern van ons, ons bedrijf. Ja, nou, wel leuk om bij zo'n enorm uitgesproken merk uh, te werken. En is, is dat ook het succes van Triodos? Gewoon heel consistent sinds de jaren tachtig? Toch altijd die zoektocht naar wat is duurzaamheid op, op maatschappelijk, ecologisch, uh, uh, economisch uh, perspectief te doen? Of, of, of zijn er nog andere zaken waarvan je denkt dat ligt echt ten grondslag van het succes van, uh, van de bank? Hallo, een Louise hier. Hello Masters wordt mede mogelijk gemaakt door Hello Maas, het Marketing as a Service platform. Onze missie is om marketing makkelijker en slimmer te maken. Veel ondernemers vinden marketing namelijk maar duur en lastig. Maar dat hoeft niet. Hellomaas heeft een platform en community gebouwd voor snelle en makkelijke marketing. Recent hebben we onze nieuwe tool gelanceerd, de Hellomaas Playbook. Het is perfect voor mkb'ers en start-ups. Met het Hellomaas Playbook bouw je je marketingactieplan in 10 minuten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 en echt. Um, en het is wel de kunst om dat elke keer zo goed mogelijk over te brengen. Dus zorgen ja. dat, uh, dat mensen het ook blijven zien en, en, en, en, en, en beseffen dat, uh, dat geld die positieve veranderkracht heeft, ook als consument en ook als, als ondernemer. Ja, en zie je als laatste vraag over de bank. Zie je ook, uh, hey, jullie hebben 700.000 klanten in vijf landen. Um, zie je nog veel groeipotentie, hè? want een hoop mensen uh, heel kort, als ik in mijn netwerk zeg maar praat over de rol van een bank, dan kleeft er toch iets aan van ja, ik doe maar gewoon wat ik al ken. En ja, ik doe dat ook om zo hoog mogelijk rendement te hebben op een aantal zaken. Ik wil een bank die ja, een, een diverse uh, suite aan producten aanbiedt. Um, hoe, hoe zie jij nog zeg maar um, toch nog ruimte, zeg maar, om mensen echt te overtuigen op basis van jullie merkwaarde? Ja, die ruimte zie ik zeker. Um, ik herken wat je zegt. Hè? Bank is eigenlijk low interest. Uh, overstappen heeft een, een perceptie van gedoe, wat helemaal niet zo is. Um, en mensen willen rendement. En terecht, als je kijkt hoeveel spaargeld er nu ook weer is, na, zeker in deze coronatijd. Uh, mm -hmm. En tegelijkertijd zie je ook dat um, mensen zich steeds meer realiseren... Um, en da daar zie ik ook echt een opdracht voor, voor ons, dat, wat ik net zei, geld heeft, zet altijd wel iets in beweging. Mensen zich beseffen ja. van, me mensen laten stilstaan uh, wat hun geld doet. Het geld zit niet in een grote kluis het, als je het op de bank zet. Het wordt altijd ergens mm -hmm. voor ingezet. En mensen daar ja. bewust van te maken, waar wordt dat geld aan besteed. En besef je dat wel? En besef je ook, als je het bij triodosbank bijvoorbeeld brengt, dat het gewoon 100% louter voor duurzame positieve initiatieven wordt ingezet en ja. uh, een steeds grotere groep staat daar wel voor open. Juist nu ook, hè? zoals wij in onze uh, campagne van het afgelopen jaar ook zeiden, als alles verandert, komt bovendrijven wat echt belangrijk is. Ja. Um, en ook lo lokale ondernemers zorgen dat je, in, iedereen die is aan het wandelen, dat die natuur goed, goed blijft, dat wat je eet, dat je goed eet. Dat er geen troep in zit. Dat inderdaad dat je, dat je blauwe bessen niet uit Peru komen overgevlogen in, in de winter. Mensen worden nee. zich wel daar steeds meer bewust van. En ik, ik zie het wel als onze uh, opdracht. En ook wel ja. het potentieel daarmee in de markt. Dat ons merk daar prachtig bij aansluit en wat wij doen. En daarmee ook ja. dus uh, veel potentieel is. Ja, het is misschien ook wel een mooi bruggetje naar toch wel opmerkelijk nieuws in 2020: dat jullie als eerste een negatieve rente gingen. Toepassen boven een bepaalde spaartegoed. Um, ja. Heeft dat veel effect gehad op jullie merk en de merkperceptie? Um, ja, wij hebben afgelopen april aangekondigd dat we als eerste bank uh, inderdaad negatieve rente vanaf een ton hebben. Dus uh, je moet een ton spaargeld hebben. Uh, op uh, zou ik ging rekenen. Um, en nou, dat hebben we heel wel overwogen gedaan. We hebben dat ook heel zorgvuldig. Uh, met klanten de communicatie getoetst en we hebben verschillende communicatiemiddelen ook ingezet voor verschillende type klanten. We hadden een filmpje, we hadden een, een, een, een, een animatie, we hadden een long read. Nou, dus om te zorgen dat, uh, dat klanten het ook uh, snapten waarom we het deden. We hebben dat ook uitgebreid getest en we kregen ook terug, zeg nou maar gewoon waarom je het doet. En waarom wij dat, uh, Ja, weet je, je kan er wel helemaal omheen gaan praten, maar wees gewoon transparant waarom je deze maatregelen treft, want het ging niet alleen om over een negatieve rente, het ging over een kostenverhoging mm -hmm. uh, die vanaf juli inging voor particuliere klanten. Um, en wat je ziet is dat er qua merkwaarde is er gelukkig niet veel veranderd. Wat we wel zien is dat in de NPS en dan Drivers for tractors dat prijs steeds meer wordt genoemd, wat ik, ook, wat ik me goed kan voorstellen. Um, yeah. Uh, dat, ja, dat klanten wel denken, hé, hey, ik betaal nu meer. Is dat het waard? En dat is denk ik aan ons om te laten zien uh, dat we, uh, ja, wat hetgeen is, wat, we ook met dat, wat je daarvoor terugkrijgt. Uh, ja. Dat eerlijke bankproduct. Um, en als je dan hebt dus over NPS, nou, zien we dus wel dat daar uh, meer distractors zijn gekomen. Van, uh, we hebben een hoge NPS, gelukkig. Maar we, hebben, dus we zien, zien distractors op, uh, op prijs. Um, ja. We zien wel dat we weer groeien. En dat, uh, dat zowel het aantal klanten weer toeneemt en dat ook weer, en, en nou ja, ook de volumes daarin toenemen. Dus uh, gelukkig uh, is dat, uh, ja, valt dat, valt dat mee, ja. Oké, okay. nou, interessant om te laten zien. ik kan me best voorstellen dat een aantal mensen dan denken, nou, ik ga dan nou maar gewoon even schuiven naar iets anders. Ook omdat de hele switching uh, kost en dat gedoe valt in, in de praktijk ook best mee tussen banken. Uh, ja. Maar het is toch dat, uh, nou ja, door, door basis van de communicatie en de... Uh, duidelijkheid en ook de transparantie dat jullie dat toch hebben kunnen voorkomen. Ja, um. en als je kijkt, ik had het net over distractors, maar de reden waarom mensen ons aanbevelen, dat is sinds jaren en dag de overeenkomst en waarden. Uh, mm. Dus de, de gedeelde waarde die wij met onze klanten hebben over die, die positieve verandering en die duurzaamheid, dat is gewoon iets heel sterks. Ja. Uh, waardoor klanten ook zeggen, ik bedoel, ik, we, moeten niet, we, we moeten niet die, die prijs blijven opdrijven. Het moet ook realistisch zijn en het, we hebben ook het is een heel eerlijk en transparant verhaal waarom de prijs zoals die is. Ja. Um, maar ja, de waarden zijn zo belangrijk en die missie die we hebben en die delen we met onze klanten, dat klanten daar niet zomaar voor gaan overstappen, gelukkig. Ja, helder. Nog even een andere vraag die ook geleerd is aan zeg maar het product wat een bank levert en dat is, het, hè, dat is natuurlijk asset management zit daar onderdeel in en je ziet natuurlijk nu ook een enorme groei van van cryptocurrency, vooral bitcoin hè, als een, een asset class. Nu zijn er ook recent een, een aantal banken in Amerika die nu zeggen van nou ik kan voor inderdaad high network individuals, dus mensen met veel vermogen. Uh, kunnen nu ook via een bank uh, uh, toegang krijgen tot, uh, tot bitcoin of in ieder geval een afgeleide asset class. Um, wat, omdat je toch ziet dat er, er wordt enorm veel geld bij geprint. Nou, je ziet het al met de negatieve rente, dus er is veel um, ja, inzicht dat er inflatie enorm gaat toenemen. Um, en een aantal nou, financiële instellingen uh, of gewoon uh, crypto's uh, kunnen al een alternatief zijn zeg maar. En je ziet dus ook wel enorm veel uh, uh, ja, ...particuliere mensen daar al uh, in investeren. Is dat iets waar jullie ook over nadenken om in te gaan participeren... ...of is dat juist iets wat niet past bij, uh, bij jullie propositie? Nee, dat past eigenlijk absoluut niet... Bij, ...bij hetgeen wat wij als Triodos doen en waar we voor staan. Uh, eigenlijk ons, het bankmodel überhaupt is heel erg helder. Mensen betalen, sparen of beleggen. En uh, dat gaat rechtstreeks naar die duurzame ondernemers... ...of die duurzame hypotheken. In het geval van beleggen naar duurzame fondsen. En wij we gaan er ook juist prat op, dat we daar heel transparant in zijn. Dat je rechtstreeks ziet wat jouw ingelegde geld doet, waar we het aan uitlenen. Zo hebben we op onze website ook Mijn, Mijn Geld Gaat Goed, waar je letterlijk kan zien welke bedrijven wij financieren. Dus um, mm -hmm. Het gaat bij ons over de, de reële economie, de echt tastbare economie. En we houden ons en we distancieren ons ook echt van... Het meer ontastbare uh, economie, die op speculatie is gericht uh, en waar maar waar de vraag is van wat er uiteindelijk met het geld gebeurt. Um, mm -hmm. Dus dit is iets wat absoluut niet bij ons past. Ja, helder. Laten we het even hebben over jouw rol. Uh, je bent head of marketing. Uh, kun je iets vertellen over uh, jouw team? Wat voor rollen? Wat is de scope van je rol? want wij spreken met meer uh, collega's van jou. En soms zie je dat uh, de rol uh, uh, ja, echt gericht is op het merk. En, uh, en een aantal kanalen, marketingkanalen, maar je ziet ook steeds meer dat nou ja, het, het overloopt, zeg maar, in allerlei commerciële verantwoordelijkheden. Hè? Bijvoorbeeld e-commerce of uh, uh, of gewoon de richting, uh, ja, ook wel de, de sales. Um, is dat iets wat, wat bij jullie ook speelt? Kun je iets vertellen over de scope van, uh, van jouw rol en de, de inhoud van je team? Ja. Um, wij zijn uh, Mijn team bestaat uit 21 mensen. Uh, en wij zijn verantwoordelijk met dat nou, relatief kleine team vergeleken met andere banken. Voor alle, alle klantgroepen, dus particulier en zakelijk. En voor alle productgroepen. Dus betalen, mm -hmm. sparen, beleggen uh, en, uh, en kredieten. Uh, dus dat is een behoorlijk brede scope. Uh, en daarbij uh, zijn we ook verantwoordelijk voor, voor vijf... Ik heb mijn team ingedeeld in vijf expertises. Dus dat is uh, segmentmarketing. Dat zijn de strategen die verantwoordelijk zijn voor een klantgroep. En wat is onze visie op die klantgroep? En wat vinden we wat we moeten doen? Uh, mm -hmm. Dat is marketing intelligence. Ja, nou, ja, alle data, uh, alle... Klantwaardemodellen, voorspelmodellen, hoe halen, die, de, de, de klantendashboards waar ik daar straks over had, dat, uh, dat ontwikkelen zij. Uh, digital marketing, zij zijn verantwoordelijk voor uh, de kanalen, uh, onze eigen digitale kanalen, dus de app, uh, de website, maar ook uh, de externe ka uh, kanalen, de search engine, uh, optimization, advertising, noem maar op. Um, dan hebben we, en dan hebben we nog uh, marketing, en, uh, marketing, communicatie en content. Uh, die de socials uh, doen, die al onze verhalen van ondernemers ontwikkelen, uh, die de campagnes uh, in elkaar zetten. Dus dat is echt wel een brede, een, een brede ja. scope die we met z'n uh, twintigen beslaan. Ja, leuk. Hoe ziet je gemiddelde dag eruit, als je die al hebt? Nou, een gemiddelde dag <laughs> heb ik niet echt. Uh, er zijn wel een aantal rode draden. Uh, zeker sinds corona hebben we echt een vaste De, maand, de week beginnen we altijd met het hele team. Um, een hele marketingteam, uh, de meeting waar we altijd inspiratie, verbondenheid, eh, maar ook wel echt strategisch zijn we nog uh, ons track met onze doelen bespreken. Dus Dat is echt een vaste mm -hmm. waarde. Als ik daar een keer niet bij kan zijn, dan merk ik dat ik het echt wel mis. Dan ja. heb ik iedereen gezien en, en hoe zitten we erin? Um, en ik heb veel meetings met allerlei dwarsdoorsneders van de bank. Nationaal, ja. internationaal, MT-sessies. Uh, um, maar ook internationaal met andere, heads of marketing, uh, internationale collega's, ons hoofdkantoor. Um, mm -hmm. Dat is ook altijd heel erg interessant en belangrijk voor inspiratie, denk ik, om met elkaar te kijken wat doen we. Mm -hmm. um, de afgelopen week hadden we ook de kick-off van twee externe trajecten. Dus We gaan weer aan de slag met een nieuwe awareness campagne met ons, uh, ons, ons, ons reclamebureau Rodeau. Dat is altijd erg leuk om te kijken van, hé, hey, wat speelt er nu? Hoe, ja, hoe verhouden we ons tot de wereld zoals die er is in onze klanten? En wat hebben we met elkaar te doen? Ja. Um, en ook met een, uh, we zijn ook gestart met een verdieping van onze segmentering, dus met, uh, met een, meer een, een intelligence, een marktonderzoeksbureau, om te kijken van, hé, hey, hoe kunnen we onze klanten nou nog beter ook uh, begrijpen? En waar zijn ze en waar zitten ze? En hoe kunnen we nou, nou, wat ik net zei, dat marktpotentieel wat er echt is, wie zijn ja. dat dan? En hoe kunnen we die uh, nou echt goed uh, aanspreken? Ja. Uh, en ik had ook welkom van nieuwe medewerkers. Dus het was ook ontzettend leuk weer om op afstand wel nieuwe mensen weer te zien. ze te vertellen over Triodos het merk en ook wat zij kunnen doen. Daar. Ja, dus, heel uh, erg ja, ja. ja, dus ja. Marketing verandert supersnel. Hoe kies je de juiste kanalen en tools met meer dan 50 kanalen en 5000 tools die continu veranderen? Nu gaat het over Clubhouse, drie maanden geleden over TikTok, maar die twee wekelijkse e-mailnieuwsbrief blijft ook relevant. Hoe regel jij je marketingoperatie? Bouw je een volledig in-house team of huur je één of meerdere marketingagencies? Wij bij Hello Maas hebben een nieuwe optie gelanceerd, het Hello Maas Flexteam. Direct toegang tot marketing freelancers die meedenken en doen wanneer jij dat nodig hebt. Via ons platform met een vaste prijs. Wij regelen jouw Flexteam uit onze pool van 400 top marketing experts. Ga naar hellomaas.com slash Flexteam, dat is F-L-E-X-T-E-A-M, en bouw je Flexteam. En wat, um, wat, is je grootste, wat vind je zelf je grootste succes tot nu toe? Nou, ik denk dat uh, marketing echt, echt wel een strategische rol nu binnen Triodos Bank speelt en we daarmee ook echt uh, klant, klantgericht werken en datagedreven werken ook steeds meer een centrale plek binnen Triodos Bank uh, geven en uh, ook binnen de besluitvorming. En ja. doordat we die brede inzichten hebben, dus in onze klanten, maar ook in de markt en ook vanuit on onze eigen organisatie, zijn we daarmee echt wel een, een, een kennis- en een sparringspartner voor de business uh, geworden. En dat maakt dat we niet alleen uitvoerder zijn van, van plannen, maar ook dat we ze mede initiëren. Uh, zoals strategische vraagstukken, zoals uh, propositie- en positioneringsprojecten. Uh, ja, en ja, het maakt mij wel blij en ook wel trots als ik andere afdeling, uh, bijvoorbeeld finance afdeling, laatst ook weer over klantwaarde ho hoor praten. En dat is echt wel een term die ja, door mij is geïntroduceerd. Dus uh, ja, dat is gewoon. Mooi ja. dat dat uh, nu in het algemeen goed is binnen de bank. Ja, absoluut. Ja, je ziet het veel hoor, bij uh, dat CMO's ook echt uh, opvolgers worden van CEO's, dat het veel strategische rol wordt. En het is ook wel mooi om in dat vak te zitten. Dat je hè, misschien 10, 15 jaar geleden was het toch een wat beperktere rol. Maar dat het uh, ook fijn om te horen dat het bij jullie ook echt een strategische functie is. Uh, uh, en dat je daar uh, ja, invulling aan uh, kan geven uh, op ja. die manier. Um, hey, natuurlijk heb je een team van 21 mensen. Jullie werken voornamelijk ook vanuit huis, hè? al sinds uh, maart. Alleen maar, ja, ja. Alleen maar, ja. Hey, wat, uh, wat, wat voor tips heb je of inzichten uh, over hoe je toch je, je team scherp, gemotiveerd en geïnspireerd houdt in deze tijd? Ja, ik denk dat het een mix is. Dus die, wat ik zei, die, die wekelijkse meeting is wel echt een vaste waarde. Um, mm -hmm. Het is. Wij besteden ook veel tijd om uh, met elkaar de goede focuspunten te bespreken. Waar, waar gaan wij? We werken agile, maar we werken ook met kwartaaldoelen uh, mm -hmm. per klantsegment en per, en per expertise. Uh, waarin we uh, ja, echt wel met elkaar kijken hey, wat is nou echt het belangrijkste. En ook echt met elkaar scherp het gesprek ook voeren van wat doen we ook niet. Uh, nee. En continu wel ook, zeker in deze tijd jongens, uh, red je het allemaal met kinderen. Ik heb zelf ook twee kleine kinderen. Dus... Ja, ik weet heel goed aan wat voor je een groot deel van het team, uh, team zit. Redden we het allemaal. Als we keuzes moeten maken, bespreek het ook. En bespreek het ook weer uh, op een uh, op, op, MT-niveau. Uh, bespreek ik het met mijn collega's prioriteit. En nou, ik ben echt heel trots op het team. Hoe goed ze het doen. Uh, en welke doelen we allemaal gewoon halen. En hoe, hoe, goed, dat, uh, hoe goed dat gaat. En, en ook echt heel erg, ik heb daar altijd heel erg... Uh, ja, de boodschap erbij, let ook echt op jezelf. Het is zo belangrijk om je grenzen aan te geven en in deze tijd is dat nog meer dan anders, omdat je niet kan zien of iemand een beetje chagrijnig een keer erbij zit, omdat je ze gewoon alleen maar achter het scherm yeah. zit als je elkaar gewoon ziet. Dus, nou, ik vind, uh, ja, na een jaar vind ik het heel bijzonder en, ja, hoe dat gaat en zeker als je bedenkt dat er nou, drie nieuwe collega's ook gewoon zijn gestart in ons team. Uh, nou, hoe krijg je daar toch ook die goede verbondenheid mee? En ook die link naar die missie wat ik net zei. Dus daar bespreken we ook aandacht aan. En een belangrijke rol is weggelegd. En dat, uh, dat is alle credits voor mijn collega's van het uh, sfeerteam van marketing. Die uh, de leukste dingen bedenken uh, om op afstand met elkaar uh, te doen. Uh, nou, ik denk dat iedereen wel de Zoom kent. Uh, Nou hebben kent. Gehad, we, we hebben op afstand hadden we een reis met elkaar die we hebben gemaakt, uh, team sessies. Uh, en, en je ziet dat dat uh, ja, dat, dat is wel heel belangrijk om dat met elkaar ook die gezelligheid en het plezier, uh, om die luchtigheid er ook in te blijven houden. Juist yeah. Ja, dank Maud voor je toelichting over uh, nou, hoe je je team ook gemotiveerd uh, houdt in deze toch wel uh, ja, uitdagende tijden. Um, kijk, in je team um, kan, kan natuurlijk een, een definitie zijn van de mensen die zeg maar, bij jullie uh, in dienst zijn. Uh, maar je noemde net al bijvoorbeeld jullie reclamebureau Don, waar jullie volgens mij ook al tien jaar mee werken. Uh, wellicht heb je ook nog uh, ja, andere bureaus of, uh, of freelancers. Hoe kijk jij zeg maar, aan naar uh, het, het composeren eigenlijk van het meest ideale uh, team? Ja, er zijn een aantal uh, uh, mensen in vergelijkbare rollen die zeggen, nou, ik wil uh, heel graag in-house uh, doen. Ik heb dat bijvoorbeeld zelf gedaan toen ik bij JP Morgan Chase in New York werkte. We hebben een heel groot team in-house uh, gebouwd. Uh, nou, Na een aantal jaren bleek je wel dat het voor- en nadelen heeft. Uh, er zijn ook hè, bijvoorbeeld bij Mastercard, uh, ik sprak laatst met de Head of Marketing uh, in een podcast. En uh, zij heeft een heel klein team van drie mensen en uh, leunt heel erg op, uh, op bureaus uh, bijvoorbeeld om, om dat te doen. Um, dus er zijn allerlei verschillende hybride vormen zeg maar, uh, mogelijk. Um, en ik was gewoon even benieuwd naar hoe jij conceptueel kijkt naar de definitie van team. En, en hoe je zeg maar, om kan gaan met het snel veranderende landschap. Want marketing uh, is zeker heel uh, divers, uh, maar ook de slagkracht en de innovatie en de experimentatie die je moet doen. Ja, ik, ik, ik geloof ook echt in een hybride team. Ik, uh, ja, wat ik je net zei, met 20 mensen, ja, vergeleken met drie mensen is dat dan weer uh, groot. <laughs> uh, en en, en vergelijk, het is relatief. Um, maar ik denk dat je de basis, de kern heel erg bij jezelf moet hebben. Ook juist als je bedenkt, uh, de missie die we hebben. Uh, en ook de klantkennis vind ik het ook heel belangrijk dat we die, dat we die zelf hebben. Maar ik ben het helemaal ja. met je eens dat um, dat, dat, dat, je dat, ook, dat dat ook vertragend soms kan werken. Dus wij werken en ook dat je dan heel erg naar je. Ja, Weet je, op een gegeven moment is die vernieuwing daar ook uit, dus ik vind het heel belangrijk om ook uh, onszelf continu uit te dagen, om nieuwe inspiratie en ook nieuwe kennis uh, naar binnen te brengen. Dus nou, we werken überhaupt ook wel met een aantal uh, interimmers. We zijn een vruchtbaar brug, team, veel baby's uh, die er uh, de afgelopen tijd ook bij zijn uh, gekomen. Um, en tegelijkertijd werken we dus inderdaad met een aantal uh, vaste bureaus... ...die juist die, die challenge, die inspiratie, uh, nou, Don noemden we al... ...maar bijvoorbeeld ook werken met een bureau met uh, Engines. Uh, zij zijn echt op machine learning uh, heel erg krachtig uh, En, kunnen gewoon, en uh, het hele klantwaarde denken hebben we met hen ook uh, opgetuigd. En zij zijn echt een, een, een hele goede aanvulling op ons eigen marketing intelligence team. Uh, en soms gaat het ook gewoon echt om, om snelheid maken... Ja. Uh, als je zegt, bij dat punt wat ik helemaal aan het begin maakte, van als je echt iets graag wil, ja, maak we dan capaciteit en ruimte voor. En verbind daar de beste mensen uh, ook aan. En ik denk dat de bureaus daar een hele belangrijke rol in, uh, in spelen. Uh, mm -hmm. Nou, we komen nu aan het einde van uh, de podcast en we sluiten eigenlijk af uh, altijd met uh, wat meer persoonlijke vragen. We hebben er twee voor je. Uh, als eerste zijn we even benieuwd of je nog een uh, inspiratie, uh, ja, een tip hebt over bepaalde media die je de afgelopen tijd hebt uh, Um, nou ja, geconsumeerd klinkt ook zo raar, maar uh, in ieder geval een boek wat je gelezen hebt, of een film, of een documentaire, um, of poëzie. Uh, iets wat uh, gewoon jou persoonlijk geïnspireerd heeft, hoeft niet werkgerelateerd te zijn, uh, waarvan je denkt, dat wil ik graag uh, delen. Een van de favoriete boeken van, van mijn dochter, ik heb twee dochtertjes, van zes en van vier, maar het, een van de favoriete boeken van mijn oudste, de jongste is er eigenlijk een beetje klein voor, is uh, het uh, boek, en dat heet Bedtijdverhalen voor Rebelse Meisjes. Er zijn ondertussen twee delen van en dat is een prachtig boek en ik, uh, ik geef het, nou ik had het net ook over die, die vele baby's uh, collega's met ja. meisjes, geef ik het ook graag cadeau. Uh, en dat is een boek dat uh, over uh, het verhaal, het levensverhaal in één bladzijde met een prachtige illustratie door verschillende kunstenaars uh, gemaakt, uh, mm -hmm. geeft het, het, een korte biografie en het begint allemaal bij het meisje dat ze waren en hetgeen wat ze uh, hebben bereikt. Uh, en mijn dochter vindt het prachtig om te lezen, en ik geef haar daar meteen ook wel iets mee, wat ik ook zelf heel belangrijk ja, vind. Ja, uh, dus dat, uh, dat is, een, uh, is een aanrader als kraamcadeau, maar ook als voorleesboek. En eigenlijk ook voor volwassen vrouwen is het heel leuk om in, in een one-pager uh, de biografie van Michelle Obama, maar ook van Beyoncé, maar ook van Jeanne d'Arc, uh, Cleopatra. Het gaat echt door de hele geschiedenis heen. Uh, dus dat is wel een aanrader. Ja. Oh, wat ja. leuk. Um, hey, en als, uh, als laatste vraag, uh, wat voor carrièreadvies zou je starters geven? Jij bent uh, nu uh, ruim 15 jaar uh, werkzaam. Uh, hè, er zijn een hoop mensen die starten als ze onder de 25 zijn. Wat voor een advies zou je hun geven? Nou, ik denk eigenlijk het eerste deel van onze payoff. Volg je hart, daarna komt gebruik je hoofd. Um, maar wat ik zelf ook altijd heb gedaan is... Je ja, blijft afvragen van wat wil ik? Wat past bij mij? En waar wil ik in groeien? Zonder okay. je te veel te laten afleiden van wat anderen zouden vinden. Toen ik een tijdje ja. HR heb gedaan, hoezo doe je HR? Nou, dat kon ik voor mezelf heel goed uitleggen. Zo maak je de stap naar, van consultancy naar, naar de rol die ik nu heb. Nou, als je dat zelf voor jezelf goed op een rij hebt en ook voelt dat het klopt. En dat je bewust bent wat je, wat je ook zelf mee wil brengen waar je in kan groeien, dan, dan kun je dat wat mij betreft ook het beste overbrengen. En dan kun je die ja. route ook echt bewandelen. Dus uh, volg je hart. Blijf bij jezelf. Nou, een prachtige manier om zo af te sluiten. Het is uh, full circle. We hebben het over uh, je persoonlijke motivatie gehad, over waarom je bij uh, Triodos Bank werkt en de purpose van uh, Triodos. En uh, nou ja, daar zit een mo hele mooie rode draad in. Dus uh, dank uh, je wel voor je genereuze tijd. Ik wens je veel succes in 2021 en we gaan je volgen. Ja, dankjewel. Dank voor het leuke gesprek.